Wat maakt een stad tot die stad? Wat is het dat Amsterdam Amsterdam maakt? Deze ken je waarschijnlijk wel. Heldhaftig, vastberaden, warmhartig. Dat gaat dus niet over gebouwen, grachten, UNESCO-werelderfgoed... ...of al die andere dingen waar de hele wereld ons van kent. Nee, het gaat niet over wat je ziet, maar over wie we zijn. Over waar we vandaan komen. Over iets wat al eeuwen in onze genen zit. Hier ben je vrij. Hier kun je je eigen weg volgen. Hier zijn we dwars, tegen, trots... De wet is er voor iedereen, behalve voor ons. Maar we staan ook klaar om te knokken voor wat we belangrijk vinden. Drie keer modaal of drie hoogachter. Amsterdam is een mentaliteit. Sterker dan je afkomst. Je bent als Amsterdammer geboren, waar je wieg ook stond. En juist dat maakt werken voor deze stad... Het bouwen aan iets wat groter is dan jezelf. Op deze stad is dan wel gebouwd op palen, hij steunt op mensen.